Ik snap best dat je mij niet zomaar gaat geloven, zeker als we elkaar nog niet ontmoet hebben. Als ik mezelf zou aanprijzen, dan zou het net zo zijn als wij van WC Eend adviseren, nou, je kent het wel. Maar om je toch een goede indruk te geven over hoe anderen het ervaren hebben om met mij te werken, wilde ik videorecensies opnemen. Maar wat blijkt, mijn meeste klanten vinden het toch eng om voor de camera te spreken en voelen zich comfortabeler om het gewoon uit te schrijven. Nu zit een video en kan ik natuurlijk gewoon de recensies gaan voorlezen, maar het is handig als je de link gebruikt, de Funda link gebruikt naar de makelaarspagina, want daarop staan al die recensies. En daar kan je lezen hoe de kopers en de verkopers de afgelopen jaren mijn dienstverlening ervaren hebben. Ze vertellen daar over mijn werkwijze, over mijn bereikbaarheid en over mijn kennis en over het aankoop- of verkoopresultaat waardoor zij een passende woning konden vinden om hun eigen woongeluk te vergroten. Dus klik op de link als je wil weten wat anderen over mij willen zeggen. Voor degene die liever luisteren dan zelf lezen, heb ik hier een kleine bloemlezing van de meest recente recensies. De samenwerking met Mark was en is heel prettig. Goede communicatie, altijd bereikbaar, plezierig in de omgang met potentiële kopers. Het format wat Mark biedt om zelf voor verkopende partijen de bezichtiging te doen, is voor ons en ook de kijkers erg goed bevallen. Je weet van tevoren wat je aan makelaar Mark moet betalen, los van wat het huis opbrengt. 9,3% een 9,5 hier. Ik zou deze maker aanbevelen. Marcus is een betrokken makelaar die servicegericht is. Contact is laagdrempelig en hij is altijd bereikbaar. Dit is het tweede huis waarbij hij mij geholpen heeft. En de tweede keer ben ik bewust teruggekeerd naar deze makelaar. Het contact, de volgende, is en was heel prettig. Marcus is een realistische, menslievende makelaar. Oh, lief. En hij kijkt naar de verkopers en verkoopt het huis op de doelgroep die daarbij aansluit. Daarbij ziet hij alleen maar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Hij is gemakkelijk te bereiken en komt ook extra langs om de sfeer op te snijven. Daardoor kan de woning beter verkocht worden. Kortom, Mark is een aanrader als makelaar. There words, not mine. Um, dat was dus een negen. nog een 9. Wat een leuk persoon. Heel veel ervaring en dat merk je. Binnen een paar dagen was het huis verkocht. Mark heeft net even een andere aanpak en daardoor sloot het goed bij ons aan. Wij zouden deze makelaar zeker aanbevelen. Nou goed, zo gaat het door, door, door, door. Maar het wordt natuurlijk een beetje langdradig als ik door blijf vertellen. Dus klik op de link.